De Partij van de Arbeid is van mening dat water voor ons allemaal is. Schoon, goed en veilig water voor iedereen. De Partij van de Arbeid wil zich inzetten voor alle inwoners. Dat betekent voor de boeren, voor de bedrijven, voor inwoners in de stad, voor inwoners in het dorp, voor mensen in de wijken, herkenbaar en vooral inzetten op veel goed veilig water. Omdat het werk van het waterschap belangrijk is, maar hoe het waterschap dat doet, daar maakt de PVNa het verschil en dat doet de PVNa allemaal uit liefde voor ons water.